We lezen uit de heilige boeken van de wereld rond het thema risico van leven. In een hindoe geschrift lezen we Het zelf wordt het ongemanifesteerde, het ondenkbare, het onveranderlijke genoemd. Daarom heb je, deze waarheid kennende, geen reden om te treuren. Zelfs als je het beschouwt als voortdurend geboren wordend, voortdurend stervend, zelfs dan nog, o machtige mens, heb je geen reden om te treuren. Want dood komt even zeker tot datgene wat geboren is, als geboorte tot datgene komt wat dood is. Reu daarom niet om wat onvermijdelijk is. Het begin en het einde van wezens zijn onbekend. Wij zien slechts de tussenliggende vormen. Wat voor reden is er dan tot droevenis? Dit zelf dat in het lichaam van allen woont, is onverwoestbaar. Daarom moet je niet over enig schepsel rouwen. In een boeddhistisch geschrift lezen wij Monniken, wanneer men de dingen waar men aan kan hechten beziet vanuit het nadeel dat ze hebben en het gevaar dat ze kunnen geven, verdwijnt Verlangen. Met het einde aan verlangen komt er een einde aan hechten. Met het einde aan hechten komt er een einde aan het tot bestaan komen. Met het einde aan het tot bestaan komen komt er een einde aan geboorte. Met het einde aan geboorte komt er een einde aan ouderdom, dood. Verdriet, treuren, pijn, droefheid en ellende. Zo komt deze gehele massa van lijden tot einde. In een Taoïstisch geschrift lezen wij wordt volkomen leeg. Laat je hart vredig zijn. Observeer in de maalstroom van het wereldse komen en gaan hoe elk einde een begin wordt. Terugkeren naar de wortel is vrede vinden. Vrede vinden is je bestemming vervullen. Je bestemming vervullen is constant zijn. Het constante kennen wordt inzicht genoemd. Onwetendheid van deze cyclus leidt tot eeuwige rampsmoed. In een Zoroastrisch geschrift lezen wij Maar vanwaar toch die onrust, Heer, het is ons toch hier reeds op aarde gegeven om al deze raadsels te ontwarren, zodra onze geest koers zet naar de wateren van uw eeuwige rust. Die onrust is gelegen in de onevenwichtigheid van mensen, wiens denken nu eens wordt verlicht tot grote helderheid, maar dan weer uitdooft tot vage schemer, wie nu eens zichzelf buiten het middelpunt van alle dingen plaatst, maar daarna weer tot egocentrisme vervalt, wie zich nu eens ten dienste van de gehele mensheid stelt, maar daarna weer eigen verlangers en hartstochten volgt. Die bewerkt zijn eigen isolement die werkt aan zijn vervreemding van u hier en van zijn broeders. Vandaar al die onrust, vandaar al die onzekerheid. In een joods geschrift lezen wij Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. In een christelijk geschrift lezen wij Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper die moet worden geprezen tot in de eeuwigheid. In een islamitisch geschrift lezen wij Zij die het tegenwoordige leven meer lief hebben dan het hiernamaals en die de weg van God versperren en verlangen dat het een kronkelweg is. Zij zijn het die in vergaande dwaling verkeren. Als zij maar tevreden zouden zijn met wat God en zijn gezant hun geven en zouden zeggen God is ons goed genoeg. God zal ons van zijn goedgunstigheid geven en zijn gezant zal dat ook. Wij verlangen naar God. In een mystiek geschrift lezen wij De dood is de prijs die de ziel moet betalen voor het voormalig bezit van een naam en een vorm. Wat ben ik dankbaar voor mijn verbanning naar, het, naar de aarde uit het paradijs. Zonder dat had ik niet de kans gekregen de diepten van het leven te peilen. Door de materie komt de ziel tot haar hoogste verwerkelijking. Daarom is het stoffelijke lichaam onmisbaar voor de vervulling van haar doel. Wat wij de dood noemen, is eigenlijk de geboorte van de ziel. Wie de werkelijkheid steeds meer doorgrondt, komt de eenheid steeds meer nabij. Tot zover de teksten uit de heilige geschriften.